Kom maar, Joyce, Goed zo, Joyce. Oh, Joyce, Hey, Blackjack. Hey, Roosje. Hey, Roosje. Oh, Roosje. Ik moet nieuw water voor jullie brengen. Hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Ik heb nog een grote woord over mijn jas. Kijk eens met Loof! Kijk eens, Joyce! Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, ja! Nu heeft Blackjack het weer. Hé, hey, Joyce! Dat is niet zo tactisch, Joyce! Blackjack zit achter je aan. Ik ben straks weer terug.